Je kunt tekst, afbeeldingen en geluid toevoegen. Als eerste tekst, dat is heel eenvoudig. Ga naar de scène waar je de extra informatie wilt toevoegen. Klik op Add Point of Interest. Geef het punt een naam en vul hier de tekst in die je als extra informatie aan je scène wilt toevoegen. En sleep hem naar de juiste plaats op de foto. Nu jij, probeer het maar eens. Nu afbeeldingen. Om een afbeelding toe te voegen, moet deze eerst op je computer staan. Je kunt deze zelf maken, naar de computer uploaden en selecteren. Zo kun je bijvoorbeeld een detail van iets laten zien. Natuurlijk kun je ook zelf een tekening maken, fotograferen en uploaden. Nu jij. Als derde kun je ook nog geluid aan een infopunt toevoegen. Dit kan gesproken audio zijn, waarin je bijvoorbeeld iets vertelt over wat de kijker ziet, maar ook een geluid van iets dat je hebt opgenomen. Om geluid toe te voegen moet je dit ook op de computer of tablet hebben staan. Om geluiden op te nemen gebruik ik mijn smartphone. Belangrijk is, is dat de app die je gebruikt mp3 bestanden kan maken. mp3 is het enige formaat dat je op dit moment kunt gebruiken in Tour Creator. Voor Apple kies ik deze app. Ik start mijn app. Spreek de tekst in voor mijn scène, slaat bestand op en exporteer, of verzend via mail of ik sla het op op mijn drive. En voor Android kies ik deze. Ik start de app, spreek de tekst in voor mijn scène, slaat bestand op. en exporteer of verzend via mail of een direct bericht. Selecteer het mp3-bestand en toevoegen. Klaar! Nu jij. Maak nu alle scènes af door alle extra informatie toe te voegen die jij wilt.